In een lopende bonenprocedure kan de rechter beslissen om getuigen te horen. Dit volgt uit artikel 166 rechtsvordering. Als de rechter heeft beslist dat in een lopende procedure getuigen moeten worden gehoord, worden die getuigen vervolgens gehoord door de rechtercommissaris. En in het kader van dat getuigenvoor kunnen door de rechtercommissaris beslissingen worden genomen. Zo kan de rechter bijvoorbeeld beslissen dat een beroep dat een getuige op een verschoningsrecht doet wordt gehonoreerd. Dat soort beslissingen die de rechtercommissaris neemt in het kader van het getuigenvoor, zijn naar hun aard ten opzichte van partijen tussen uitspraken. En dat betekent dat partijen tegen zo'n beslissing alleen hoger beroep kunnen instellen tegelijk met het hoger beroep tegen de einduitspraak in de lopende procedure. Het eerder, dus tussentijds, instellen van hoger beroep tegen de in het kader van het genomen beslissing, dat is niet mogelijk, tenzij de rechter dat heeft toegestaan. Dit volgt uit artikel 337, lid 2, rechtsvordering. De Hoge Raad verduidelijkt in deze uitspraak dat dit anders ligt op het moment dat het gaat om beslissingen van de rechtercommissaris in een voorlopig getuigenvoor. Het voorlopig getuigenvoor wordt geregeld in artikel 186, rechtsvordering. En kan worden gehouden voordat een zaak aanhangig is, maar ook tijdens een aanhangig geding. En de Hoograad overweegt dat het voorlopige tuigvoer een eigen positie inneemt ten opzichte van het nog aanhangig te maken geding of het al aanhangige geding. En het voorlopige tuigvoer leidt ook niet tot een einduitspraak over het geschil tussen partijen. Dat betekent naar het orde van de Hoge Raad dat ten aanzien van beslissingen die de rechtercommissaris neemt in het kader van een voorlopig voor geen toepassing kan worden gegeven aan de zojuist genoemde regel. Voor die beslissingen geldt dus niet dat hoger beroep pas kan worden ingesteld tegelijk met de eindtijdspraak tenzij de rechter anders heeft bepaald. In plaats daarvan kunnen partijen onmiddellijk hoger beroep instellen van de beslissing van de rechtercommissaris in een voorlopig voor. En Daarvoor is ook geen verlof van de rechtercommissaris vereist. Dit soort beslissingen gelden namelijk als einduitspraken.